Organisaties Zoals restaurants, lunchrooms, cafés en eetcafés is het niet alleen van belang dat de metaaloplossing snel en gebruiksvriendelijk is. Ook is het erg belangrijk dat er op maat gemaakte oplossingen mogelijk zijn. Met onze oplossing kan je een eigen duidelijk vormgegeven tafelplattegrond van jouw locatie krijgen. Is er een goede communicatie tussen de keuken, bar en het restaurant? Zijn de handhelds eenvoudig te bedienen, zodat bestellingen snel opgenomen kunnen worden? Heb jij een keukenmanagementsysteem, waardoor de keuken te werk gaat? Hebben we uitgebreide koppelingen met menu systemen en personeelsplanners? En is het heel eenvoudig om met je telefoon de QR-code op tafel te scannen en zelf je bestelling te plaatsen? Wij zijn altijd bezig met jouw wensen en behoeften. Denk mee bij problemen en helpen bij een passende oplossing. Onze ontwikkelingen worden dan ook gedaan op basis van de vraag van onze klanten. Daarnaast hebben wij een groot netwerk aan partners. Zo koppelen wij onze oplossingen eenvoudig aan al jouw andere systemen. Zo hebben we altijd een passende oplossing voor jou. Je bent altijd welkom hier bij ons op kantoor. Maar we komen natuurlijk ook graag bij je langs om dit een keer te laten zien.